In deze video laat ik zien hoe je in Teams in een kanaal een live vergadering kunt starten. Als je in Teams bent en je hebt een bepaald kanaal gekozen, dan is het enige wat je hoeft te doen, klikken op het video symbooltje voor nu vergaderen. Klik je daarop, dan opent een scherm waar je een onderwerp kunt toevoegen en waar je twee opties hebt. Je kunt je camera aan of uitzetten. En je kunt ook nog de vergadering plannen. Dan ga je naar de agenda in Teams. Maar wil je meteen vergaderen, dan klik je eenvoudigweg op nu vergaderen. En dan start de vergadering. Iedereen die dan op dat moment in Teams aanwezig is en lid is van dit team, kan dan zien dat er een vergadering verstart is in dit eh, kanaal. En kan vervolgens klikken op een knop deelnemen en zit dan meteen in de live vergadering.